Ik hou heel erg van abstract, dus het hoeft voor mij niet per se iets te zijn. Ah, je stel je niet aan. Het is de mensen thuis te lullen. Hallo lieve mensen, daar ben ik weer. En vandaag ga ik jullie de komende minuten vervelen met verf, kwast en deze. Want ik heb niets aan de muur. En ik dacht, als ik het zelf niet kan vinden, dan ga ik het zelf maken. Ik weet nog niet of dat verkeerd gedacht is, maar dat gaan we straks dan zien. Overigens heb ik deze spullen allemaal gewoon bij de Action gekocht. En als er nou iets moois uitkomt, dan heeft me dat niet meer dan een tientje gekost. Dat zou toch helemaal leuk zijn. En uh, misschien uh, komt er wel een van Gogh in mij naar boven. Ja, dan kan ik daar op de duur uh, veel geld voor gaan vragen ofzo, als ik... Uh, hè? beroemd wordt met mijn schilderijen. <coughs> ik heb op YouTube leuke video's gezien van iemand die dat heel leuk kan. En Mirjam zou Mirjam niet zijn als ze denkt, dat kan ik ook. Ja, dus ik raak helemaal door die mevrouw geïnspireerd. Of meneer, want je ziet alleen maar een paar handen. En uh, ja, dus ik denk, uh, dat ga ik ook doen. En dan kan ik zelf de kleuren uitkiezen, Want er zit er genoeg in. En uh, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon even kijken of ik dat kan. Ga ik even het filmpje erbij zoeken van die beste meneer of mevrouw. Oh, ben je nou. Ah, hier. En ik hou heel erg van abstract. Dus het hoeft voor mij niet per se iets te zijn. Dus dat maakt het een stuk makkelijker. Al gooien er maar wat klodders op. Hè? Dan is het helemaal uh, prachtig. Nou, zie ik hier. Kijk, ze begint heel erg leuk. Ik denk dat het de zij is. Om die handen zo te zien. Dus dat begin, dat moet me nog wel lukken. Al die uh, druppeltjes een rij. Toch simpel. Moet ik toch ook kunnen? Oh, mis het gereedschapje, zie ik. En dan ga je gewoon heen en weer. Maar goed, dat, dat stuk doe ik dan met mijn perceel. En ik gebruik andere kleuren. Zie je. Het is toch prachtig? Nog een paar vegen erop. Kijk, en hier vind ik het schilderij eigenlijk al mooi. Daar zou ik al tevreden mee zijn. Met andere kleuren dan. Want het moet wel een beetje in mijn interieur passen. Maar dit vind ik al heel erg leuk. Maar hier gaat ze dus uh, een beetje verder. Dat, dat hoeft voor mij dan niet. Niet alleen omdat het moeilijker is. Maar gewoon uh, ook omdat ik dat minder leuk vind. Dus dat ga ik proberen. Ik ga eerst uh, de handel maar eens even uitpakken. Hè? Dan beginnen we hiermee. De kleurtjes, dat is het leukst. Genoeg kleurtjes. Kijk. Artist Co. 16 stuks. Nou, dan hebben we dus al deze kleuren en welke ga ik dan gebruiken? In ieder geval een beetje de kleur van de muur, denk ik zo. Dat is deze. Geel. Dit is wel heel erg roze dit hoor. Dat ga ik niet gebruiken, die hele eigen roze. Ik zou niet veel nadenken hoor, moet je sowieso niet doen. Ja, dat is ook zo, daar heb je ja. wel gelijk Dat is juist het lekkerste ervan eigenlijk, ja. om niet te hoeven nadenken. past dan bij elkaar. En die ook. Ja, eigenlijk pas alles. Met groen ook, serieus. Dat vind je ook een match. Mm. Ja, op zich is dat wel mooi, want ja, het zit ook groen in planten dus. <laughs> Ik vind het spannend! Alweer! Dit is weer eens wat anders dan mijn haren verven. Ja. Kan wat verven. Deze dus niet. Heb ik net als uh, advies gekregen. Nou, dit zijn mijn penselen die ik ga gebruiken. Ik krijg hem ook zo zonder schaar hier. Ja, dat gaat mij lukken. Deze kleuren. Nou, begint zij hier heel leuk. Oh, ik ga eerst deze nog even uitpakken. Want dan moet ik niet vergeten het plastic hier eraf te halen, natuurlijk. Het doek. Wat zijn dit dan? Houtjes. Waar zijn die houtjes dan hiervoor? voor? Dat is voor later zorg. Dus. Even. Zo. De hmm. tafel is gewoon te klein. Dit is best een groot stuk natuurlijk, dus ik moet al die kleuren stippen. Zo, soort verdiening. Wit gaat in het midden. zo ga ik al mijn stipjes zetten. Nou, leg het erop en spuren maar. Ik ben klaar. Oh. Dit wordt de definitieve volgorde. Dus dan ga ik allemaal stipjes zo zetten, net als wat we dus in de. Ga ik hier beginnen. Met. Nee, wat is nou het beste? Ja, ik moet niet te veel nadenken. Zoals ik al eerder zei, ik moet gewoon niet te veel nadenken. Gewoon doen. Ik ga er wel even bij staan. Stip. was het. Zo oh, is het ook leuk. Ik heb, ik heb ook een film gezien waarin de verf, zeg maar, uh, vloeibaar is. En dat is zo leuk om naar te kijken. Dat het zo helemaal in elkaar overloopt. En dan, ja, oh. Superleuk. Nou ja, goed. Ik ga eerst even doen. Kijken wat uh, hiervan uh, terecht komt. Dan gaan we de brede kwast gebruiken. En dan ga ik zo meteen. <laughs> ja, dat ga ik doen. Here we go, here we go. Het kan best zijn dat het gewoon in de vuilnisbak belandt. Dat zou ook zonde zijn, hè? Nee, ik ga er voor zitten. Daar gaat ie! Ik heb een slechte gevoel over dit. Vinden jullie van mijn verftechniek? Dit is toch echt ongelofeloos. Nou, ik moet zeggen, uh, dat wordt best wel mooi toch? Jongens en meisjes, ik ben zo aan met schilderen. En alles doe ik zingen. Ik moet er niet te vaak overheen, want dan wordt alles gewoon echt bruin. Weet je wat, ik doe gewoon extra groen. Dotjes. En dan gaan we gewoon verder totdat we zeggen van nou, nou is die mooi genoeg. Wat leuk hé, dit. Leuk man. En dan is het nog maar de vraag, is het leuk genoeg om op te hangen? De tafel! Oh. Ik weet het, ik moet een eigen atelier. Ik moet een eigen atelier. Oh nee, oh nee. Ik moet een eigen atelier. Heel gek. Ik vind het niet verkeerd, jongens. Zo. Kijk eens. Het is niet verkeerd. Dat zei ik net ook precies hetzelfde. Ik vind het niet verkeerd. Nou, wat vinden jullie ervan? Is er dan wat voor op de muur? Ik vind het wel apart. Het mist wel iets. Vraag me niet wat. Dit is weer eens wat anders dan een huis moeten schilderen. Hè? De zijkanten moeten nog. Het mist een beetje lichte kleuren. Het is nou een beetje donker. Dus uh, ja, Ik mis de groen en de, de wit. Gewoon oh, dat knallen. Mis ik. You know what I mean. En er zit heel veel lucht in. Nog één keer ga ik er overheen en dan stop ik ermee. Um, dan laat ik hem drogen en dan laat ik hem jullie weer zien als hij droog is. Want dan zal hij er vast weer anders uitzien. Ik vind hem best mooi en ik ga hem even op laten drogen. Dus zoals ik al zei, dan ga ik hem bij de muur houden. Dan kun je even kijken waar hij het mooiste staat de zijkant, Ja, ik weet niet wat ik daar zo goed naar fout vinden. Dat lukt niet helemaal zo als ik dat wil. Vind jij hem nou ook mooi? Doe dan even een duimpje. Een duimpje omhoog. Vind je hem niet mooi? Zeg het dan ook eerlijk. Doe even een duimpje naar beneden. Misschien zijn het je kleuren helemaal niet. Dat kan natuurlijk. Op een gegeven moment moet je zeggen, je bent er klaar mee. Maar de perfectionist in mij zegt: ga nog even door. Ben dat? Ben je ook per perfectionistisch? Wat je dan eigenlijk pas kan stoppen als je denkt van oké, okay, nou ben ik het ermee eens. Oké. Okay. Nou, ik stop er gewoon mee. Ik stop er mee. Ik vind het mooi. En op hangen denk Misschien aan die donkere muur. Of misschien aan de witte muur. Of misschien op de wc.